hier van verdienen met video vanuit de Phoenix, Arizona. En nu ben ik weer terug in Amsterdam, waar ik weer verder ga met mijn missie om nog meer ambitieuze ondernemers te helpen om zichzelf op een authentieke manier te presenteren en zichzelf online te laten zien via video's. Video's die ze zelf maken met hun iPhone, die je altijd bij je hebt. Ik geloof dat als je helemaal jezelf bent, dan pas kun je van alles en iedereen onderscheiden en kun je al je concurrenten achter je laten. Alleen merk ik dat heel veel zelfstandige ondernemers zich verschuilen achter allerlei excuses om maar niet met video's te hoeven beginnen. Ze vinden het spannend, weten niet precies wat ze moeten zeggen. Of ze denken dat ze pas kunnen beginnen als ze veel meer geoefend hebben, of pas als ze hun dienst of online programma af hebben. Herken jij dit? Nou, wees gerust, je bent niet de enige. Het is alleen zo zonde als je je laat tegenhouden door dit soort gedachten. Want je krijgt zoveel meer impact als je wel met video's gaat beginnen. Je wordt beter zichtbaar, je krijgt meer impact. Mensen leren je sneller kennen en raken eerder overtuigd van jouw toegevoegde waarde. Wil jij weten welke mogelijkheden er voor jou zijn om je bedrijf te laten groeien? Meer klanten te krijgen en meer te verdienen door slim gebruik te maken van online video's? Geef je dan op voor een gratis inspiratiesessie met mij via de link op deze pagina. Ik spreek je heel graag binnenkort.